Hoi, ik laat je in dit filmpje zien hoe je goede ontwerptekeningen kan maken. Ik gebruik deze tekeningen om ideeën helder te verbeelden. Mijn ontwerptekeningen kan ik ook delen met anderen, bij een presentatie of bij een bespreking met de gebruiker. Ontwerptekeningen zijn tekeningen die laten zien hoe je ontwerp eruit zou kunnen zien. Je kan ontwerptekeningen met veel detail of kleur tekenen, of simpel, in grote lijnen als je nog niet alles hebt uitgedacht. Het doel is het verder uitwerken van je ideeën en deze communiceren. Je wilt je ideeën laten zien aan anderen. Een tekening werkt hiervoor beter dan tekst. Zoals je hebt gezien in het filmpje over de visuele braindump, teken je in het begin van het proces alleen de grote vormen en laat je zien hoe het er ongeveer uit kan gaan zien. Je besteedt in het begin niet al te veel aandacht aan mooie schetsen, omdat het nog alle kanten op kan gaan. Het belangrijkste hier is het idee overbrengen. Je gaat nu je schetsen verder uitwerken. Je gaat de functie, het materiaal en eventueel al de kleur laten zien. Als je je ontwerptekeningen wilt delen met de gebruiker of zelfs wilt laten zien bij een presentatie, kan je nog meer letten op de kwaliteit van de tekening. Oké, okay, ik heb hier mijn braindump. Ik heb veel getekend en veel ideeën opgedaan. Met deze ideeën kan ik verder werken. Hier heb ik drie schetsen uitgezocht waarmee ik verder wil. Ik heb gekeken naar mijn eisen en doelen en ik denk dat deze drie schetsen mogelijk het probleem kunnen oplossen. Je ziet dat deze schetsen best snel zijn getekend. Er zit niet veel detail in en je ziet bijvoorbeeld niet van welk materiaal het is gemaakt en wat je er allemaal mee kan. Uiteindelijk wil ik dit wel laten zien, dus ga ik verder met tekenen. Ik begin eerst weer in grote lijnen. Ik maak meerdere opties. Ik denk aan verschillende functies en materialen. Daarvoor kan ik mijn moodboard weer even pakken. Zo, ik heb nu duidelijk wat dit idee precies inhoudt. Je ziet hier het bureau over het bed schuiven en dat dit deel dan open kan. Om duidelijk te maken hoe dit ontwerp gebruikt kan gaan worden, laat ik in de tekening zien hoe iemand het kan gebruiken. Ik vind het tekenen van mensen nog best moeilijk, dus ik pak een foto van een persoon en dan trek ik deze over. Zo ben ik sneller klaar. Je foto's kan je op internet opzoeken of je kan eigen foto's maken. Ik kan met kleuren werken om materiaal te laten zien of om sommige stukken duidelijker in beeld te brengen. Ik kan ook een ontwerptekening maken van een onderdeel van het ontwerp. Dus als ik alleen maar wil laten zien hoe het inklappen van het schermidee werkt, teken ik alleen dit uit. Deze tekening kan ik bespreken met de gebruiker bijvoorbeeld. Ik kan kijken naar wat de reactie is. Ik heb dan niet al een heel ding van hout gemaakt, dus als iets niet bevalt, dan kan ik het nog altijd snel even aanpassen. Als ik de tekening wil presenteren, ga ik die nog verder uitwerken. Dan trek ik mijn tekening nog een keer over en dan let ik echt goed op de kwaliteit van de tekening. Als ik moeite heb met het tekenen, vraag ik iemand in mijn omgeving om hulp. Mijn kunstdocent kan me misschien uitleg geven over het tekenen van vormen en perspectief. Nu heb ik drie tekeningen en kan ik er één kiezen die ik wil uitwerken. Zie daarvoor het filmpje over de keuzetabel. Ik heb de tekeningen goed uitgedacht tijdens het tekenen. Het tekenen zelf was dus ook belangrijk om achter belangrijke dingen te komen. Zoals functie, gebruik, materiaal enzovoort. Ik ben blij met mijn eindresultaat. Succes bij het maken van jouw ontwerptekeningen!